Kijk jongens, dit is gewoon een cheat. Stiekem zonder een cheat te geven is dit ook een cheat om snel goede vriend te worden. Hier leer je nog wat van. Oh, oh baby. Oh, oh baby. Oh. Hallo, hallo, mensjes. Daar was ik weer. Even kijken hoor, want het is echt voor mij een heel lange tijd geleden. Ik was denk ik een vampier. Ja, daar zijn we weer hoor. Oh, ik moet even goed nadenken. Dit is echt voor mij een hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele lange tijd geleden dat ik heb gespeeld. Um, ik was bezig met een vampierding. Ik werkte bij, oké, okay, sociaal. Um, oké. Okay. Ik kan, um, al dansen, tenieren, kan ik bijna helemaal. Archeoloog heb ik tien, vis heb ik tien, pijp, porgaal. Rogaal or, or, orgel, sorry. Uh, heb ik tien, dat heb ik allemaal tien, oké. Okay. Dat uh, was ik al. Alleen die moet nog, en dan heb ik, denk ik, alles voor um, vampieren gedaan. Denk ik. Want dan ben ik een familievampier. Groot gezin heb ik dan al. Um, succesvolle standboom heb ik nog niet. Dus dan heb ik dat familie. Um, Meestal ook fortuin, oké. Okay. Kennis van een vampier heb ik. Ja. Locatie, nee, dat kunnen we zo regelen. Uh, liefde, zielswand, oké, okay, nee. Natuur. Populariteit. Goede vampier heb ik al. Oké. Okay. Um, ja, ik weet niet wat was ik van plan te doen. Ik denk te werken of zo. Oké, okay, ik ben weer thuis. Oh ja, ik heb, <laughs> ik heb zo weinig geld omdat ik zo ver mogelijk wilde spelen. Maar dat betekent ook dat ik heel weinig mensen natuurlijk heb uh, die ik blij kan maken. Samen hierheen komen hop. Allemaal. Naar binnen jullie. Als je spijt hebt van bepaalde keuzes, stel de agenda over een bijzonder drankje dat je kunt vrouwen wanneer je je van en zwartes opnieuw kunt instellen. Nice. Lesje gegeven. Wakker worden. Ja, hey, kijk nou eens. Hoppakee, nu moet hij het doen. Kijk jongens, als het goed is, heb ik nu eindelijk... Nee, wacht nou. Nodig. I need you, Bjorn. Als het goed is heb ik hem nu eindelijk helemaal voltooid. Ja, eindelijk. Oh. Oké. Okay. Uh, kan ik mezelf opfrissen? Ontrekkelijk gelaat, misschien daarom. Oké okay, jongens, het is weer avond. En um, de vorige keer dat ik goede vrienden met iemand wilde worden, toen ging ik samen naar de engelen kijken of weet ik het hoe dat heet. Dus dan gaan we nu nog een keer proberen met... Um, even kijken. Is in de buurt dan. Kletsen. Graag om naar de sterren te sterren. Yay. Jee, dit is nummer 3. Mooi. Kijk, dit werkt gewoon. Dus hoe uh, noemen we dat? Oké, okay. genoeg gehad. De huidige kavel. Uitnodigen vriendelijk Dan nemen we afscheid van deze. Um. Hallo? Oké. Okay. Uh, dan gaan we met haar naar de sterren staren. Kijk jongens. Dit is gewoon een cheat. Uh, stiekem zonder een cheat te geven. Is dit ook een cheat. Om snel goede vriend te worden. Hier leer je nog wat van. En ja, dan gaan we het ochtends nog een keer proberen. Ik vind het zo raar. Dat mijn nageslachten niet allemaal. Uh, kunnen komen want het is een ontluikende ding, dus uh, ja, vind ik een beetje raar dat Summer nog aan het slapen is, terwijl ze wel gewoon, het is ochtends, dus misschien heeft zij gewoon een normaal leven nog, ik zat van, god anders wil ik niet weten, wat is er aan de hand, misselijk, maar zo ben je misselijk door gevecht en verlies van epische wijze. Ellen is in een maagvecht en verlies op epische wijze. Terwijl raar, heel raar. Uh, Daar gaan wij op echttijds onderzoeken. Weet ik veel wat jongens echt. Ik zie jullie zo wel weer, joh. Als ik uh, wat nieuws te melden heb. Ik wil gewoon dit echt af hebben. Want als ik dit af heb, ik hoef er nog maar eentje. Snap je? Ja, ja, ja, ja, ja. Wij hebben een promotie. Even kijken. Uh, Oeh, lastig. Uh, oh, wat lastig. Oké, okay, ik ga in de mini-mutten, tienpot 10 pot, de pot de kaas. In de mini is de baas. Waar sta ik? Daar. There we go. Jee, promotie. 500 volgers hebben. Nou, vrienden, hier summen moet ik hebben. Hebben ben een sum. Daar ben je sum. Ik heb jou nodig. Vriendelijk. Nee. Uh, misschien clubs. Nee. Meer keuze. Actie. Nee, uh, vriendelijk moet ik het toch samen doen, gaan we gewoon doorklikken, uh, Vraag om naar wolken te kijken, ze gaan ook tegelijk liggen en alles tegelijk doen vaak, vrienden, ja hoor, hij is gelukt. Ik heb hem voltooid hoor, jongens. He, he. Weet je wat? Ik ga het gewoon proberen eerst bij mezelf. Um, en daarna geef ik iedereen hetzelfde drankje. Dan uh, weet ik zeker dat het lukt. Ik heb wel genoeg van alles. Dus dat is geen probleem. Ik ben zo klaar met het vampiersleven. Echt oh. Even kijken, zeker weten dat ik alles heb gedaan. Oké. Okay. Drink om van de te genezen. Mooi. Um, ben jij nog een vampier? Nee, jee. Zieken gebeuren. Oh, wacht, hé, hey, wacht even, jongens. Ik weet dat hier, ja, hier heb je ook um, alles zo staat: dat je hier gewoon dingen hebt, zoals knoflookplanten. Oh, kort afgewezen. Wauw. Heavy metal. Ik uh, ga Sergio aan familie toevoegen. Hij is tenslotte van rekening ook maar een vampier. En um, ja. Ik geef hem gewoon blijheid eventjes. Oké, okay, gaan we naar werk. Sergio, jij gaat deze drinken da oh. Yay! We saved him. Oké. Okay, dan gaan we nu uh, de volgende bellen. Want. Uh, clubs. Oké. Okay, um, Dit is nummer uh, drie. Kom. Daar kan mijn winkel. En dan heb ik bijna al mijn sims die ik heb gebeten weer genezen. Want dat was mijn eerste plan. Daarna ga ik met Sergio ga ik lekker uh, op mezelf wonen. Zeg maar in een, in een plekje. Uh, ver van deze plek af. Want dat is wel zoiets. Um, jij mag even gaan winterslapen. En she is cured. Yes. En dan um, kikken we er gewoon eruit. Hoe simpel is dat? Uit familie kikken, haps. Okay. <laughs> hij ligt er net in, gelijk recht op springen. Dus ja, gaan we eerst het jaartje doen. Eens kijken, heeft hij er zin in? Oh ja, yeah, beetje. Nee, nee, nee, jij gaat nergens in, dame. Jij gaat het drankje eerst drinken. Want jij moet beter worden voordat je gaat werken. Ik snap dat je het niet leuk vindt, maar het is wel zo handig. Ach, baba. Hé? Yay! Nummer vier, genezen. Oké ja, jongens, weet je wat? Ik ga de aflevering hierbij afsluiten, want dan doe ik gewoon in mijn vrije tijd eventjes uh, dit, uh, die gozer. Daarna ga ik naar de stad en dan beginnen we in de volgende aflevering bij een heel nieuw hoofdstuk. Misschien wel bij deze, misschien bij wel iets anders. Maar voor nu, uh, vond je de video nou leuk? Doe nog even het blauwe duimpje omhoog. Hier beneden kan je abonneren om op de hoogte te blijven van mijn video's. En dan zie ik jullie graag volgende week zondag om 7 uur met een groot nieuw video. Do